Verduurzamen, zorg voor het klimaat. We willen er allemaal ons steentje aan bijdragen. Ook als sportvereniging. Maar waar begin je in het woud van ledverlichting, zonnepanelen, isolatie en warmtepompen? Gelukkig hoef je als sportclub niet zelf het wiel uit te vinden. NOC NSF, de sportbonden en het platform ondernemende sport helpen sportverenigingen graag verder met ambities op het gebied van duurzaamheid. Om verenigingen te ontzorgen is een begeleidingstraject ontwikkeld. In vijf stappen zorgen door NOC-NSF geselecteerde adviespartijen voor een energiescan, plan van aanpak, de beste deal, financieel advies en realisatie van de energiebesparende maatregelen. NOC-NSF garandeert dat deze partijen kwalitatief goed en onafhankelijk werk leveren. Goed voor de wereld en voor de clubkas. Wil jouw club de sportaccommodatie verduurzamen? Ga direct aan de slag. Kijk op nocnsf.nl. Verduurzamen voor meer informatie en de geselecteerde partijen.